Ik ben Jaren van Kerkhoff, olympisch medaillewinnares in het short track. Voor de NOC NSF Nationale Sportweek hebben we de sportshuffle bedacht. Hierbij doen we een tof dansje dat gebaseerd is op verschillende sporten. Om het zo goed mogelijk uit te leggen, hebben we een tutorial gemaakt. In deze video leggen we de NOC NSF Nationale Sportweek Shuffle stap voor stap uit. We beginnen met een warming up. Tik met je knie naar je elleboog, twee keer. Ga je staan, schop je de voetbal. Daarna ga je staan in de en je slaat poef, de honkbal. Vervolgens kijk je de bal na, terwijl je je knie naar binnen en naar buiten en naar binnen doet. Nu is het tijd voor de shuffle. Stap naar voren en nog één naar voren. Stap naar achter en nog één naar achter. En dan kunnen we nu de schaatspas gaan doen. Naar rechts en naar links. Voordat je in een turnhouding gaat staan. En nu komt het, de kickbox kick. Rechts, links en draai. Basketbal gooien en nog een keer gooien. Je kruist je benen en dunkt. Hopelijk is de NOC NSF Sportschuffel helemaal duidelijk en kan je nu zelf aan de slag. Doe jij het ook met jouw vrienden of daag je ze uit om de Sportschuffel te doen? Gebruik de hashtag Sport doet iets met je en dan zien we jouw video wel verschijnen.